En hallo mensen van Yang Movies, ja, en yeah, ik uh, word in de gaten gehouden door een, een of andere gekke gast. What the fuck? Oké, okay, nee, hallo yes. mensen van Yang Movies, en ik ben hier met een nieuwe top 10. Top 10, meest irritante kutse dingen in de... Twee maanden ongeveer? Ja, geleden. En over in het algemeen leven. Je moet iets meer deze kant doen. Oh, ja. ja, ja. Nou, dan beginnen we met 10, want we beginnen met 10 en dan uiteindelijk de uh, irritantere dingen. Oké, okay, nou, 10 is namelijk een toetje, als je een toetje hebt, zeg maar, zo'n Mona-toetje. En die wil je openmaken, want zit altijd zo'n plastic ding op. Maar dan gaat niet alles mee, dan, dan blijft er nog wat op zitten. En dat is zo verschrikkelijk kut, jongen. Ja. Jij. Wel hard fouten trouwens. Ja, 9 ben ik. Oh, ja. kut, ja, nou... 8. Is uh, je hond uitlaten, want ik heb meestal niet zo zin om mijn hond uit te laten, want ja, dat is fucking irritant soms. Weet je? Hij is oud en wijs genoeg. <laughs> ja, toch? Ja, en, en 7. Voor werk opruimen heb ik deze ring nog meegemaakt. Het is waar kut. Verschrikkelijk kut. Jullie, uh, jullie horen nu wind weer? Ja, het is wel leuk om alles af te steken, maar om op te ruimen? Heel is Schrik. Wat is uh, er? Zes. zes. Als je bij een slaapfeestje wil slapen, maar dat lukt niet. Dat is zo kut. Ik ben altijd als laatste wakker. Ja, Iedereen slaapt niet. en dan ben ik nog steeds wakker. Dat is zo so kut. Oké. Okay. Nou, vijf. Ruzies. op groep Zem, of spam, of groep Zem. De is best irritant en ruzie, komen best vaak voor. Ja, best wel meegemaakt. Leer er wat van. Klas. Jezus, tyfes klas. Nee, Vier. Oh, moet je bij te veel met dat ding, dat zie ik niet. Uh, als, oh ja, als, als meisjes het uitmaken en vervolgens daarom boos worden. Wat fuck? Je maakt, je maakt het zelf. Oh, tje, je maakt het zelf uit en dan word je vanzelf, vanzelf ook boos. Dus wat fuck. Nee ja, jij bent weer. Ja, ja. Nee, ik weer. Oké, okay, mocht. Drie, drie. Oh, ouders die zeggen dat je lui bent. Nou, zeg maar, ouders dat. Ja, mijn vader zegt dat altijd dat fout. Ja. Dank, pap. Love you. <laughs> Twee. Na nou, je zus. Ja, nou, ik ook een zus en ze kan aardig zijn, maar ze is soms echt zo zwaar irritant. En ja, ik denk dat meerdere van jullie dat hebben. Nee. <laughs> ja. Ik heb wel in ieder geval. Okay, en één, school. School is echt al ja, ja. het allerergste allemaal. Dat hoef je niet eens uit te leggen nee. volgens mij. Ja, dat is iedereen. <laughs> ja. Nou, dan gaan we hier bij de video laten. Dus voor je verder ben ik niet meer abonneren. Dat zie ik in de volgende keer weer. Um, ik bedank graag Niels die okay. mee wou doen. Ja. En okay. uh, ja. ik dacht ook dat ik mee mocht doen en mijn uh, speciale cameraman die ook mee wil doen. Maar hij heeft geen keus, maar oké. Okay. <laughs> hij wordt toch niet betaald. Um. Uh, uh. Ja, en ik heb een eigen... Wil jullie meer bla bla bla. Dilm. Later. Op. Yo. Oh, en weet jij ook nog een tot 10